2017 was voor BoveeMai opnieuw een succesvol jaar. In dit filmpje lichten we onze hoogtepunten er even uit. Ons grote doel is om bedrijven in de mobiliteitsbranche succesvol te laten ondernemen. Dat doen we met onze verzekeringen, waarmee we al zo'n 55 jaar voor de noodzakelijke continuïteit in de branche zorgen. Met onze financieringsoplossingen, waarmee onze zakelijke klanten hun eigen leaseflow kunnen starten. En met onze dataoplossingen, waarmee onze klanten hun klanten aan zich kunnen binden. In 2017 zijn we er opnieuw in geslaagd om goede winstcijfers en mooie groei te laten zien en om onze stabiele financiële situatie te behouden. We behaalden een resultaat voor belastingen van 27,7 miljoen euro. Zo'n 10 miljoen euro meer dan in 2016. Na aftrek van vennootschapsbelasting blijft daar 21,5 miljoen van over. Dit goede resultaat is vooral te danken aan een duidelijke verbetering van ons technisch resultaat. We hebben de afgelopen jaren veel aandacht gehad voor risicomanagement. In 2017 bleven onze extreem grote schade zoals in 2016 bespaard en stegen onze beleggingsresultaten tot 14,6 miljoen. Een aanzienlijk gedeelte van de winst vloeit direct terug naar de branche. Zo wordt er 6,5 miljoen euro aan dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders uit de branche, waaronder groot aandeelhouder BOVAG. De premiegroei van het verzekeringsbedrijf bedroeg in 2017 10%, waardoor de totale bruto premie op 369 miljoen uitkwam. En de solvency 2-ratio bleef met 185% ruim toereikend, wat betekent dat we in staat zijn om onverwachte grote klappen op te vangen. De uitgezette financieringen via het financieringsbedrijf groeiden met 55% tot 197 miljoen euro. En in haar eerste volle jaar als onderdeel van de Bovema-familie speelde RSC direct een belangrijke rol als het databedrijf van de branche. Het bouwde via BOVAG. Het online mobiliteitsplatform voor en door BOVAG-leden. En het was nauw betrokken bij de bouw van het ondernemersportaal, waar we via data kansen creëren voor onze ondernemers. Beide portalen worden in 2018 gelanceerd. Bovee wil de enorme uitdagingen die wij voor ons zien blijven omzetten in succes. De sleutel voor dit succes ligt in de intensieve samenwerking met bedrijven uit de mobiliteitsbranche en met BOVAG. Want samen kunnen wij de consument voorzien van alle gewenste vormen van mobiliteit. We stellen onszelf als doel om de komende jaren ons belang voor de branche fors te laten toenemen. En uit te groeien tot leidend financieel en data dienstverlener in mobiliteit. Samen vooruit. Dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt 2017 succesvol af te sluiten. Onze klanten, BOVAG-leden, BOVAG, onze partners, certificaathouders en natuurlijk alle medewerkers van BOVMAI.